Goedemorgen, we zijn vandaag op vrijdag 28 augustus bij de zevende aflevering van de serie Boerin vertelt. En vandaag is uh, Boerin Willeke die gaat vertellen en rondleiden op haar uh, melkveebedrijf in Wilnis. Je ziet hier al even de aankondiging en laten we eens even kijken hoe het er op hun uh, bedrijf aan toe gaat als je daar uh, aankomt. Laat ik meteen even zien. Het heeft ze even opgenomen uh, op de fiets. Klein beetje versneld. Maar je ziet dus uh, de windmolen uh, bij de koeienstal. Met daarboven dus de vergader uh, evenementlocatie. Weilanden omheen uh, op het platteland. Rustige omgeving waar ruimte genoeg is. apart fietspad. En dan komen we op nummer 38 in Wildnis aan bij Milk Meetings, Dairy Farm Peak. En zo fietsen we gelijk naar de stalruimte toe. En bij deze poort ontmoeten wij dan weer. Willeke Peek. Hallo. Hoi, zullen we naar binnen gaan? Ja, ik loop maar hier, uh, hierheen. Je loopt nu uh, naar de vergaderlocatie toe en ja, kijk eens wel een ruimte eromheen op de boerderij is op het platteland. Ruimte genoeg uh, binnen en buiten. Kijk, dit is de ingang. Zo, we zijn binnen. Waar ben je nu? Uh, we staan nu in de lunchruimte, Jacqueline. Ik moet even wat tranen uit mijn ogen halen van de wind. Dus ik moet even. Zo, gaat beter. Wie is Willeke Peek? Ja, ik ben uh, Willeke Peek. Ik woon in uh, Wilnis. Ik ben getrouwd met uh, Robert. We hebben vijf kinderen. En de uh, afgelopen jaren hebben we hier een. Uh, een ontvangstruimte gebouwd voor aan onze melkveebedrijf. En jullie hebben dat nieuw gebouwd? Ja, de stal is. Uh, nou, het is eigenlijk een uitbouw van een, uh, van een jongveestal geworden. Maar in feite is die helemaal uh, nieuw inmiddels, dat klopt. Ja, klinkt het hier heel hol? Anders ga ik even naar boven. Daar is het misschien het ja. Waarom wilde je een evenementenlocatie? Ja, waarom zijn we uh, dit begonnen? Uh, eigenlijk zijn we pas twee jaar geleden, ruim twee jaar geleden, uh, hebben we plannen gekregen om onze stal uit te bouwen. En dat had ook te maken met uh, dat wij toen al uh, onderweg op Planet Proof uh, uh, melk aan het uh, wilden leveren. En we dachten dat we in de oude stal eigenlijk daar niet meer mee uit de voeten zouden kunnen. En uh, ook omdat de eisen steeds scherper werden. Ik zal even een beetje rondlopen hier, zodat je een beetje kan kijken hoe de ruimte is. Ja, dan ga ik even uit beeld, dan kunnen we wat meer zien. Zo, dit is de voorkant. Oh, ik ben even gebonden. Ja, dat klopt. Um, maar wat eigenlijk, ik zal eventjes het beeld een beetje de stal inrichten, want we hebben hier dus zicht in de stal. Um, nou, wij wilden dus heel graag wel, qua duurzaamheid, wilden we wel voorop blijven lopen. En in de oudere stal, ja, de eisen worden ook steeds zwaarder, dachten we niet dat we dat nog vol, lang vol zouden kunnen houden. En we hebben nog eventjes te gaan, dus we dachten van nou, dan gaan we het goed aanpakken. We hebben dus nu een maatlatstal gebouwd, waarbij eigenlijk ook bovenwettelijke eisen worden gesteld aan allerlei uh, duurzaamheids ja, ja, ik hou niet zo van het woord duurzaam, maar het gaat dus over dierwelzijn, het gaat over een stukje natuurbeheer, het gaat over brandveiligheid, het gaat over uh, ja, uh, ammoniakuitstoot. Eigenlijk al die thema's komen in zo'n maatlatstal komen die terug en dan moet je een minimaal aantal punten scoren. En uh, wij wilden eigenlijk, wij hadden wel vaker dat we groepen ontvingen. En wij waren dus al van plan om een ruimte te maken bovenin de stal. En toen zeiden we van nou als we dat dan doen, dan gaan we het ook goed doen. En oh. um, dus dat is uiteindelijk dit geworden. Ja, oké. Okay. Um, we hebben een uh, live kijkers uh, erbij. Joelle Angrent van Woelkum. En die horen tot nu toe alleen Willeke. Dus alles wat ik gezegd heb kwam niet naar voren. Zijn microfoon stond scheef aangeschakeld. <laughs> Dus bij deze, we zijn aangekomen uh, bij Willekepeek in, uh, in Wilnis. In het begin heb je de video gezien hoe je aankomt rijden uh, op het bedrijf. Uh, met landelijke omgeving, weilanden uh, alom. En uh, ze hebben dus een evenementlocatie gemaakt op hun uh, melkveebedrijf. En, nou ja, Willeke konden jullie wel horen, uh, begreep ik. Dus uh, excuses en bedankt, uh, Joëlle, dat je het uh, even laat weten. Laat ook even weten of ik nu dus wel goed te verstaan ben. Dank jullie wel voor jullie uh, oplettendheid en dat je er live bij bent, uh, uiteraard. Uh, nu, beide goed te verstaan. Helemaal top. Ja. Gelukkig geeft ik het meest verteld. <laughs> en ik ben dus Jacqueline Peek van Farming Biz en ik wil... Uh, Zoveel mogelijk mensen een Nederlandse boerderij laten beleven. Dus onder andere via dit uh, online interview. Dus even kijken. Ja, Jenny. Super. Uh, dank je dat je het even laat weten. Of je, uh, ja, die hoort nu ook goed. Jolanda, Elsie Gijs er ook bij. Leuk dat je erbij bent. We kunnen je horen. Top. Dat gaat toch een stuk makkelijker. En kijk eens wie we erbij hebben. Robert Peek. Nu wel te verstaan. De man van Willeke in dit geval. Was oké, okay, dat is in ieder geval geregeld. We gaan uh, weer goed van start. Marga, ook leuk dat jij erbij bent. We zijn dus aangekomen boven bij de zaal die te huren is. En die kan je in verschillende manieren uh, opstellen natuurlijk. Hoeveel uh, mensen kunnen er coronaproof uh, zitten, Wilke? Nou, kijk, hij staat op dit moment in een opstelling. Daar kunnen... Ik heb nog wel iets te veel stoelen staan nu, maar daar kunnen er 16 in deze opstelling staan. Dus coronaproof. Normaal gesproken natuurlijk kunnen er wel tot 30 personen hier terecht. Als we het hebben over theateropstelling, dan kun je ook alsnog wel tot 25 mensen. En we waren net beneden in de lunchruimte. Daar kan ik ook echt wel tot, uh, tot 20 mensen echt wel coronaproof laten lunchen. Dus uh, ik kan best nog redelijk grote groepen ontvangen coronaproof. Ja, oké. Okay. Want je hebt ook nog, uh, als mensen even naar buiten willen, kunnen ze de trap of naar beneden. is dus buiten genoeg ruimte. Ja, maken. we kunnen ook kijken. Ik heb ook uh, hier buiten een terrasje. Dus uh, we kunnen vanuit de bovenzaal, kunnen mensen ook even een luchtje scheppen. Zo, en een uitzicht kijken. Dus, oh, en met een heel mooi uitzicht. Als je geluk hebt, lopen de koeien er ook. Ik, zal eventjes, ben ik is het zo goed te zien of niet? Ja. Langs de weg. De wijn. De koeien lopen nu in. net even ergens anders. Ja. Ik waai een beetje weg hier. Dus even ja. Maar dat kan dus vanuit uh, de bovenzaal. Ik heb ook een uh, hele leuke lounge. Ik kijk hier achter mij. Ik weet niet of je dat ja, kunt zien. Ik laat het wel even beter uh, zien. Met een barmhoekje. Ja. Toepassen koeienkleedje op de grond. Ja, ik heb allemaal hele leuke... Koeienhuidspulletjes huidspulletjes, inderdaad, om het een beetje leuk aan te kleden. Ja. Dat is ook dan een en speciale lamp. dan heb je dus uh, het zicht in de aan de voorkant van de kijk. Nou ben ik niet zo goed te zien. Maar... Ja. En aan de andere kant van de ruimte heb je dus zicht in de stal. Ik zal ook even de camera. Even draaien. Misschien een ja. moment hoor. Kijk, dit is dus wat je ziet vanuit de ruimte, Dan heb je eigenlijk zicht in de robotstal. De stal is nu leeg, want de koeien lopen allemaal buiten. Ja, die kunnen zelf weer naar binnen toe lopen als ze uh, gemolken willen worden of willen eten of uh, schuilen. Dus er lopen nog één koe in het strohok, die heeft pas gekalfd. Draai je even de camera, zo. Ja, hebben goed. Ja. Vind je het leuk om nog even in de stal te kijken, Jacqueline? Ja, lijkt me goed Dit ja, Er is niet zo heel veel te zien omdat de koeien allemaal buiten staan. Maar ik wil er wel even heen lopen. Ja. En je zei, je hebt dus een nieuwe stal gebouwd voor Planet Proof. Buiten heb je ook nog het een en ander aan energieopwekkers geplaatst. Ja, we hebben, we hebben meegedaan. Ik zal even hier het verhaal vertellen. Want anders heb je misschien last van de wind. We hebben meegedaan aan een energie neutrale melkveehouderijproject... En daar hebben we veel van geleerd. En uh, We hadden al zonnepanelen. En uh, inmiddels hebben we er ook een windmolen bij gezet. En samen met de panelen hopen we dan, met ook nog wat besparingen erbij, dat we helemaal energie neutraal kunnen draaien. Ja, ja. ik loop even naar de stal mee. Ja, dus, uh, zowel voor dierwelzijn, natuur en klimaat uh, daarvoor aandacht. De bereikbaarheid is ook altijd wel een dingetje voor als mensen een evenement willen organiseren uh, en parkeergelegenheid. Ik loop nu de hygiënesluis hier. Ik, weet niet. ik kan mezelf heel slecht zien. Ja. Kijk aan. En wat betekent hygiënesluis? Wat is dat voor? Uh, ik zal het even zo doen. Het klinkt hier heel hoog. Ja, dus dit is om uh, Alle bezoekers komen eigenlijk via deze ruimte. Ik zal ja. hem ook weer eventjes omdraaien. Even. Sorry ja. voor mijn camera expertise, maar is heel slecht. <laughs> Kijk, ik heb een schone kant. Dat is die kant waar je binnenkomt. Ja. Met een toilet. Mm -hmm. Ook hier. Dus het staan aan de schone kant en dat is de vuile kant. Met Dat is vooral als je de stal in wil. Hè? Het is niet voor als je de vergaderlocatie in wil, maar als je de stal in wil. Ja, kijk, en de bedrijfskleding. Om die buiten te houden. Ja. Nou, Laat is de stal in. Ik zal de camera... Wacht even. Ja, daar ben ik weer. Ja. <laughs> het is wel heel gedoe, hoor, met die zelfgestie. Uh, maar het gaat goed. Ja, het went snel. Je hebt hem net twee dagen binnen, toch? Ik draai nog eventjes. Ja, ik uh... zien we daar de ruimte boven. Ja. vergaderruimte, Klopt. En daar zien we diezelfde koe weer. Ja. En waarom is deze koe binnen? Die heeft uh, gisteravond gekalfd, dus die uh, nou, nou mag nog even niet strooien blijven. Ja, even luxe beetje. We nu even naar de robotruimtes. Ik zet hem er even terug. Ja. Ja, daar ben ik weer. Voor de kijkers, als je een vraag hebt, typ hem in, dan uh, kunnen we hem gelijk live stellen aan uh, Willeke natuurlijk. Of als je zegt van nou, wat ziet het er mooi uit, dat horen we ook graag natuurlijk. Duimpjes, hartjes. Uh, laat het weten. Ik kan heel slecht bestaan hier, Jacqueline, dus ik loop even naar boven. Ja. staat nu geen koe in, hè? Wat zeg je? Er komt nu geen koe in, de Robot. Uh, jawel, ik had er net al een paar instaan, maar het is daar zo lawaai, dus ik, ik versta jou niet meer. Dus ik loop nu eventjes de stal in. Hier achter me zie je weer de vergaderzaal. Ja. Met het zicht uh, in de stal. Klopt. Ja. En ik zal eventjes de camera weer draaien. Zo. Die staan dus in de stal. Kijk, zo. Robert doet de boksen, Je ziet te zien? Ja. Samen? En hier gaan de koeien naar de weide toe, via de weidepoort. Er wordt echt gemeten welke koe waar is dan, hè? Welke koe naar buiten mag? Uh, nou, bij deze nog niet, maar de koeien mogen pas naar buiten als ze gemolken zijn. Maar zoals je ziet is alles gemolken inmiddels door de robots, want ja. de hele stal is verder leeg. Oh, daarachter loopt een koe, oh, dat is te ver weg voor jullie om te zien, denk ik. En hier staan op de laatste in de wachtrij. Ja. Om uh, nog gemoken te worden. En die gaan ook zo meteen naar buiten. Ja. Kijk, daar gaan ze. Kijk aan. Ik draaien weer even om. Ja. Zo. Ja. Heel goed. Uh, eens even kijken. Ilse, die zegt: uh, mooi bedrijf zeg. Kijk. Dankjewel. Bedankt. Mooi voor het uh, Compliment uh, inderdaad. En voor wie is de evenementlocatie uh, bedoeld? Uh, ik, heb me, ik richt me voornamelijk op het, uh, het wat hogere zakelijk segment. Dus um, grote bedrijven, internationale bedrijven. En dan met name in de regio Schiphol, Utrecht, Amsterdam. Ja, dus dat dus echt... is eigenlijk een beetje mijn doelgroep. Um, en en voor de rest verhuur ik het ook uh, uh, voor evenementenbureaus uh, die gewoon een locatie zoeken om uh, iets te organiseren. Dat ja. is ook mogelijk. Of bedrijven die een uh, productpresentatie uh, hebben, bijvoorbeeld. Ja. Dat ze ook kunnen uh, doen. Ja, ja het, is, het, is, uh, het is een vergaderlocatie, maar uh, ja, je kunt er heel veel dingen mee. Zolang het besloten groepen zijn, is eigenlijk heel veel mogelijk. Dus, uh, ja. En buiten kan ook natuurlijk het een en ander opgesteld worden, uh, bijvoorbeeld. Ja. ja. Um, nou, corona-proof uh, hebben we inderdaad gezien. Dat is uh, geregeld. En bij de ingang staat dan ook desinfectiemateriaal, uh, zeg maar. Uh, catering. Hoe, ja, de catering. Dan... Uh, ik heb zelf geen horeca verstand van horeca. Dus ik, uh, hier aan onze eigen weg zit een prachtige golfbaan. En uh, die gaat ook, de keuken van de Golfbank gaat mijn catering verzorgen. Ik vind het heel leuk om samen te werken met uh, mensen uit de omgeving. Ik heb ook contacten met onze achterburen van uh, de buurderij. Boerderij moet ik kijken, buurderij. Dat is een zorgboerderij en die willen voor mij zelfs ook appeltaarten bakken. Dus uh, ik vind samenwerking met andere lokale bedrijven vind ik heel leuk. Dus uh, dat besteed ik dan ook graag uit. Ja. Inderdaad, uh, want er is, uh, vanuit de golbaan wordt bij wijze van de catering ook uh, geregeld. Hè? Dus dat is dan samenwerking en met streepproducten. En um, als mensen naar buiten willen, kunnen ze ook nog uh, aardig wandelen, had ik begrepen. Ja, hiervoor uh, aan de voorkant van onze boerderij uh, ligt een uh, gebied van Staatsbosbeheer. En daar loopt een wandeling doorheen van uh, ongeveer 6 kilometer dus daar kun je zelfstandig een wandeling maken door uh, de weilanden, maar het is ook mogelijk op ons eigen bedrijf. Wij hebben achter ons bedrijf uh, zo'n 70 hectare huiskavel. Is genoeg lopen. Dus uh, je kunt ook uh, samen met uh, onze uh, jager, uh, en die verzorgt eigenlijk, uh, die zorgt er eigenlijk voor dat we ja, dat de wildstand hier um, op een aanvaardbaar niveau blijft. Dan heb ik het met name over uh, Gansenbeer um, mm -hmm. En uh, hij kan hele mooie verhalen vertellen. En het is ook mogelijk om met hem een wandeling te maken. Oké. Okay. Ik zie een uh, vraag. Even kijken van Jolanda, Robert en Willeke. Het ziet er allemaal keurig uit. Prachtig. Dankjewel, Jolanda. Yes. <lacht> En uh, Joella, kun je een rondleiding krijgen door de stal na of tijdens je vergadering of evenement? Ja, uiteraard. Die kun je bijboeken. Ja. Ja. Heel goed. En ik dacht dat er nog een vraag was. Even naar beneden uh, scrollen. Mijn pijl werkt even niet mee. Even kijken. De vraag van Joella zag ik als laatste. Ik kijk even op mijn iPad. Even even. Um. En um, vertel, als ze, als ze willen boeken uh, bij jou, Je hebben een uh, website, laat ik die ook even? Ja. Uh, ik of, uh, ga samenwerken met uh, een uh, boekingsbureau eigenlijk, ja ik denk dat ik het zo moet noemen, dat is uh, Meetables. En als je op onze eigen website aanklikt, reserveren, dan word je doorgelinkt naar de website van Meetables. Yeah. En, um, daar kun je eigenlijk uh, uh, helemaal een offerte op maat kun je daar uh, samenstellen en die krijg ik uh, ja uiteindelijk krijg ik daar melding van en uh, uiteindelijk krijg je, zal ik ook persoonlijk contact opnemen of er verder nog wensen zijn en uh, ja dus uh, dat gaat vrij makkelijk ja. oh oké okay. ja yeah. mijn website is nog niet helemaal operationeel mijn eigen website uh, is nog niet helemaal klaar maar ik hoop wel uh, aankomende week en uh, zeker na 21 september moet alles helemaal draaien. Kijk aan, de website is al wel online inderdaad, maar het boekingsysteem is er nog niet geheel uh, in. Ik laat hier even de Facebookpagina zien, want die is al wel uh, flink in gebruik ja, natuurlijk. Ja, al een tijdje. <laughs> Daar kan je ook uh, ja, dingen zien van de aanbouw, hè, van, de, van de inrichting en dergelijke. Dus dat is de Milk and Meetings op Facebook. en yes. Ook op uh, Instagram ben je daar te vinden met, uh, met Milk End Meetings. Ja, klopt. Ik, uh, dus kijk daar ook even op terug uh, om te kijken uh, hoe de verbouwing geweest is, maar ook uh, hoe de spullen aangeleverd uh, werden en assortiment uitgekozen voor uh, in je zalen. Even kijken of er nog uh, meer vragen zijn. Heb je nog een vraag, stel hem nog even, dan kan we hem uh, gelijk beantwoorden. Ik zie nu even geen uh, nieuwe vragen binnenkomen. Um, even kijken. Dus we gaan naar de website voor uh, meer informatie en. Uh, ik er even naar de beneden, beneden Jacqueline. Ja. Dan even de website aangeven: milkandmeetings.nl of .com. Dan kom je ook uh, daarop uit. Uh, kun je daar nog niet boeken, wil je meer informatie, schroom niet, bel uh, Willeke en uh, stuur een e-mailtje op een uh, pb -tje. En dan uh, gaat ze daar ongetwijfeld uh, op reageren. Laat even weten, um, ook als je nu live kijkt, maar ook als je dit later uh, terugkijkt, geef even een duimpje of een hartje. En, uh, het zou leuk zijn als je dit ook uh, deelt, zodat er uh, nog meer mensen weten dat er een nieuwe locatie is tussen Amsterdam en Utrecht. Dus ideale plek. Ook vlakbij Hoofddorp. Uh, eigenlijk. Voor een uh, evenement op het platteland waar uh, genoeg ruimte is. Dat is ook heel belangrijk uh, in deze tijd uh, natuurlijk. Uh, volgens mij al van alles gezien. Oh ja, parkeren. Dat uh, is geen probleem. Maar een aantal auto's voor de bezoekers. Ja, ik zal het even laten zien, want ik, heb, ik sta precies op de plaats. Kijk, timing. Kijk, achter op het erf hebben we heel veel ruimte. Dus je kunt hier allemaal, op het erf is voldoende ruimte voor 30 parkeerplaatsen. Ah, oké. Okay. De... Ja. ja, helemaal goed. Dus, heb je een evenement en uh, zoek je een uh, nieuwe locatie, aparte locatie? Uh, kijken wat, wat er allemaal nog wel kan, inderdaad, in deze bijzondere uh, tijd. En uh, waar je met elkaar uh, afstand kunt houden op het uh, ruime platteland. Dankjewel, uh, Wilke. Heb je nog iets toe uh, te voegen? Oh, dit wil ik nog uh, kwijt aan de kijkers. Nou, eigenlijk niet. Ik heb, denk ik, alles wel verteld. Dus ik. Uh... En anders, ja, ik nodig iedereen uit uiteraard om hier te komen kijken en uh, ik vind het hartstikke gezellig. Dus uh, als er mensen hier zijn, we leven toch een beetje op een uh, eiland, op een boerderij. Dus uh, ik hoop dat er veel mensen komen. Ja. Inderdaad, en uh, ja, zou we ook een stukje bijdragen aan uh, verbinding tussen stad en platteland. Uh, kom kijken uh, hoe het er uh, is, kom het uh, beleven. Uh, net als dat je ook uh, een boerderij uh, kan opzoeken waar je producten kan kopen. Zo heb je bijvoorbeeld uh, findfarm.nl uh, waar je boerderij op kan vinden uh, om dingen te kopen. En hier kan je dus recreëren, vergaderen en uh, bij elkaar komen. Ja, dankjewel. Oké, okay. super bedankt allemaal en uh, deel deze video. En uh, tot ziens, wie weet, in Wildnis. Doetjes.